Goed dat je kijkt naar deze video, uh, de wax zit nog niet in de haren, ik ben even aan het chillen. Ik zit in Stockholm, in Zweden natuurlijk, op uitnodiging van de Zweedse voetbalbond. En ik heb gisteravond een video opgenomen, echt mega vet en die gaat nu komen. En ik speel daarin tegen de halve finalist van het WK van dit jaar. Die jongen, Ivan Lapagne heet hij, Boras Legend dat is zijn nickname. Die jongen die heeft uh, drie jaar geleden in Las Vegas 140.000 dollar gewonnen met een FIFA toernooi. Dat is echt een grote naam in de internationale FIFA scene. Ik speel tegen hem in het stadion waar dinsdag, dat is morgen denk ik, ja morgen, um, Zweden-Nederland wordt gespeeld. In dat stadion, op het veld, met het scherm naar beneden gehaald, dat is 60 vierkante meter. En jullie gaan het zien. Laat me weten wat je van vindt, like deze video eventjes en vergeet je natuurlijk niet te abonneren. FIFA 17 gaan we heel veel mee doen, komt vanaf deze volgende week als de demo uit is, dan gooi ik jullie weer helemaal vol met allerlei tutorials en dingetjes. Ik wil weer veel te laat jongens, uh, check it out, ik zeg adios, ciao, geniet van, doei.